Heel cute Ik ga zo tegen mijn vriend zeggen dat ik dit van een jongen heb Dan moet je open Even En hoe anders de wereld is dan Nou we zijn vandaag Bob de Bouwers Deze kastjes in elkaar gezet Maar hij moet goud worden net zoals ik hier heb geoefend net Met dit mooie goud spray Nou dit is onze little working space Wit was die en goud wordt die Oeh Zo heel mooi En toen waren ze goud. En mijn handen ook. Is wel echt zo'n chrome effect, hè? Wel echt doof. Bye, bitches. Jullie gaan even drogen. Ik zie iemand van PostNL daar staan. Jullie is het kleurtje? Ik zie daar iets wat van mij is. Kom hier, kom hier. Kom hier. Nou, dus ik kreeg net een pakketje binnen. En ik denk al dat ik weet waar die van is. En dat is dus deze doos. Dit is echt niet normaal. Dus we gaan hem even openmaken. Wat zal dat zijn? Wat zal het zijn? Heel veel schuim. Oh! Kijk dan nou wat leuk. Ik heb bloemen gekregen. Oh, die zwaar. Wauw. Maar ja, dit is dus een beautybox. En hier zitten allerlei goodies in. En die ga ik jullie nog laten zien. Nou, dus ik heb chocolade gekregen. Bloemen en een beautybox. Deze waren van 275 euro. Dus deze ga ik thuis zo even uitpakken. En deze ga ik mooi in mijn huisje inzetten. Zijn mijn rekjes al klaar. Staan er nog? Ik denk dat ze wel droog zijn. Nou, ja, en ik heb deze ook besteld. Ik heb die fresh white strips besteld op white -kopen .nl. Ik heb deze gisteren besteld en ik heb ze vandaag al binnen. En ik gebruik altijd de 3D white strips in een professional effect. En ik gebruik ze maar twee keer in het jaar of zo. Ik heb er al nou heel veel besteld, volgens mij nou 10 Nou, ze staan er. Leuk hè? Hier moet ik alleen nog die dingetjes in doen. Die zitten er nog niet in. En dit ga ik met wit marmer doen. Dus dit is wel echt heel cute. Ik ben zo blij met mijn nieuwe spulletjes. Maar oh mijn god, dit is gewoon echt een oefening. Dit was gewoon echt een fitness workout. Want ik moest naar beneden bij België. Hier naar boven, zes trappen omhoog naar huis. Dus ik ben helemaal bij zijn adem. Geen conditie. Wie kent dat nog meer? Je vriend die zegt, schatje je hebt al gekookt gisteren, laat maar zitten, ik ruim me op. Maar het er uiteindelijk de volgende dag nog steeds staat en het hier helemaal stik naar gaan halen. Dus wie gaat het weer opruimen? Nou, mijn vriend heeft echt geluk met mij dat ik een ojiri probleem heb. En dat ik half aan opruimen en dat ik verslaafd ben aan opruimen. En dat ik altijd aan het schoonmaken ben, altijd aan het opruimen ben, dus daar heeft hij echt geluk mee. Dus ik wil eigenlijk nog gaan beginnen met mijn beautybox uitpakken. Maar er ligt zoveel troepen in de keuken dat ik echt de neiging heb om dat eerst op te ruimen. Maar fuck it, ik heb gewoon zin om dit te openen, dus dat gaan we nou even doen. Ik moet gewoon even mijn OCD aan de kant zetten. Miriam, heb jij een steam op aangeschaft en die doos herbruikt voor mijn pakketje. Een mooie bloemen die ik heb gekregen van Miriam en Maison Flowers. Daar ben ik echt super blij mee, ik heb het al een keer eerder ontvangen van iemand anders Of Maison Flowers, ik weet eigenlijk niet hoe ik het uitspreek Ik zeg Maison, maar volgens mij is het Maison Dus dit is van Maison Flowers Shop at www .nl. Ik at ik. Waarom doe ik dat? Waarom? Maar ik vind het altijd jammer dat ik ze na de tijd moet weggooien Leuk, ik ga zo tegen mijn vriend zeggen dat ik dit van een jongen heb gekregen Dus dit is dan de doos en dan doe je hem open. En dan heb je hier een magazine. Oh, hier staan alle producten in wat in de beautybox zit. En dit is in, oh, de Beaumont. Dit is dan een kleine introductie. Er zit dus geen abonnement aan vast en je kan het gewoon bestellen. Want uh, het is een beautybox te waarde van 275 euro. Is dan verkoopprice 65 euro. Terwijl er 275 euro aan producten aan zitten. En dit is dan een list met alle producten die erin zitten. En met een originele prijzen erachter. En dan is het gewoon unboxing. En waaronder whitening strips. Een food cream. Een volume spray van Gül. een liquid highlighter, een oogschaduw, een compacte poeder, een vel. een deeply cleansing peeling paste, vochtherstel shampoo en daarbij dus dan de conditioner. Een shower gel, oh my god ik ben verslaafd aan lekkere ruikende shower gel. Nog een vochtherstelbehandeling behandeling van GUL, dit is denk ik een masker. Nog meer van GUL, dit is een leave-in spray. Vochtherstel van Ghoul. Een body lotion van Knijp. En een deodorant. Een nagellak in een hele supermooie kleur nude. Dit is aangaanolie. Oeh, wil je een glowy make-up look? Gebruik dan een paar druppels op je kwast of beauty beautyblender. Oh my god, ik wou dit al zo lang halen. Want ik zie iedereen op Instagram hiermee. Volgens mij moet je hier die oogschaduw in doen. Lip shimmer. En dit is een cleansing gel voor je gezicht. Dit komt ook super goed uit, want die van mij is op. Oeh, dit is een body spray. Oh, dit is een nail repair. Dat is voor je nagels. Dat is ook super goed, want ik wil weer overgaan naar acryl. Mijn nagels zijn dus echt super dun geworden van het acryl. Dus dit is wel echt super handig voor daarvoor en daarna. Een nachtcreme. Mijn nachtcreme is ook op. Dus deze ga ik ook gebruiken. En mijn dagcrème was ook echt op, jongens. Ik heb gewoon vanochtend... Wat heb ik op mijn gezicht gesmeerd? Zwitsal. body lotion heb ik gewoon op mijn gezicht gesmeerd. Want ik heb echt een makkelijke huid. Maar ik kan echt veel op mijn huid. En ik kan veel dingen als dagcrème gebruiken. Want mijn huid boeit het gewoon niet wat ik erop smeer. Maar goed, even afklappen. En dit is koffiescrub. Ik zie iedereen altijd op Instagram met die koffiescrub. En heel vaak hebben mensen mij ook benaderd of ik er reclame voor wil maken. Maar ik weet niet wat ik ervan moet denken. En dit ga ik even vanavond allemaal... Gebruiken. En als laatste zit er een mascara bij. Dus echt super bedankt Miriam voor deze spulletjes. Ik ben er echt super blij mee. En vandaag hebben we bekend gemaakt. Gaat daar iets vallen? Er gaat iets vallen. Dat zei ik dus. Vandaag hebben we dus bekend gemaakt dat we uh, naar Amerika gaan. Naar Los Angeles met OG exclusive. Uh, wij weten dit al ongeveer al 2-3 maanden. En uh, het is gewoon echt super leuk. Uh, voor mij is Amerika altijd echt een droom geweest, echt zoiets van... Volgens mij is Amerika gewoon een andere planeet, zo voelt het gewoon, omdat het gewoon zo... Ja, niet te geloven is hoe het daar aan toe gaat, hoe mensen daar leven en hoe anders de wereld is dan hoe wij leven. Want als je gewoon in Nederland bent geboren en in Nederland woont, denk je echt van, wat the fuck doen wij hier? We moeten daar zijn. Gewoon lekker weer, gewoon good life. Ik zou eigenlijk eerst acht weken gaan. En eigenlijk is acht weken best wel lang. Dus ik heb zelf ook al aangegeven van, ja, kan het geen zes weken. Uiteindelijk is het vier weken geworden, waar ik eigenlijk ook heel blij mee ben. Natuurlijk, acht weken is ook leuk, maar je moet wel beseffen van dat ik acht weken weg ben van mijn vriend. Midden in de zomer. En um, ja, weet je, ik ben daar ook helemaal in mijn eentje. Uh, de eerste week ben ik niet alleen en de laatste week ben ik niet alleen. Maar de weken ertussen ben ik gewoon helemaal alleen. En mijn leven daarnaast gaat ook gewoon verder. Mijn vlog gaat verder. Ik werk dezelfde aantal uren wat ik hier werk in Nederland. En dat is eigenlijk geen zoveel. Dus ik heb ook genoeg tijd om te editen. Ik heb genoeg tijd om leuke dingen te doen. Ik ga mijn vriend daarentegen wel echt super erg missen. Want jullie hebben gemerkt als ik al gewoon echt een dagje weg ben van hem. Mis ik hem al. Dus dat wordt nog gewoon echt een struggle. Maar daarvoor hebben we FaceTime. En daarvoor hebben we Skype. En weet ik het allemaal. Dus dat komt wel goed. Het enige nadeel is, is dat je daar... Het is daar 9 uur later... Wij leven vooruit hun leven achter. Volgens mij is dat het. of andersom. Ik weet het ook niet. Maar ja. En tegen die tijd komt ook de nieuwe bank binnen. Dus ik ben er geniet als de bank binnenkomt. Ik zag trouwens de vlog van Soma. En zij kan gewoon super goed Engels. En ik dacht even, waarom kan ze zo goed Engels? Oh, ja, ik weet niet meer wat ik wil zeggen. Maar in ieder geval, bedankt weer voor het kijken. I see you guys later. I love you guys. Thank you. I get it. Ik moet ook een beetje overdreven praten. Want al die mensen in Amerika zijn zo overdrijven. Oh my god, I love you. Thank you. Bye. Thank you so much. Bye. See you next time. Zo, zoiets dus. Maar oké. Okay. Bedankt weer voor het kijken. Ik zie jullie de volgende keer. Vergeet niet te liken, te subscriben en... Tot de volgende keer. Doei. Dus hierbij wil ik jullie weer bedanken voor het kijken. Ik zie jullie morgen weer. En thumbs up, subscribe and see you tomorrow. I gotta talk English though. I gotta talk English because I gotta learn how to talk English fluently because I gotta work in America.